Heb je wel eens geschreven met de kroontjespen, of met de rietpen, of met een veer? Kom het uitproberen tijdens onze publieksdag. 16 juni, tussen 11 en 5, ben je van harte welkom. Kom, we gaan het uitproberen. Ja. <lacht>